Ja, wij vinden het belangrijk dat wij invulling kunnen geven aan al onze duurzaamheidsambities. En één daarvan is ook gewoon de uitstoot van CO2 verminderen.